Oké, okay, we beginnen met een nieuw hoofdstukje, hard en software. Hardware, alles wat hard is, wat je kan vastpakken. Software, alles wat je niet kan vastpakken, maar wel werkt op een computertoestel. Um, zodanig dat je met dat toestel dingen kan gaan doen die je wil gaan doen. Hè. Dus dat is het verschil tussen hard en software. In het eerste hoofdstukje gaan we het hebben over soorten computers. Je ziet er een aantal op het scherm die we gaan bespreken. Tower, desktop, laptops, een aantal dingen die je zeker al kent dingen die je niet kent, zoals mainframes, minicomputers, supercomputers en distributed computing. Nu, die gaan we allemaal bespreken. Deze eerste verzameling, dat noemen we de microcomputers. Klinkt super klein, microcomputers, maar dat betekent eigenlijk zo'n beetje computers waar dat je met één persoon tegelijk aan werkt. Uh, komt vaak overeen met dat woordje PC dat we ook gebruiken. PC staat voor personal computer. Eén toestel, één persoon die dat gebruikt. Dus jouw smartphone is een PC, want je zit er... In principe met één persoon tegelijk op te werken. Als ik dit hoofdstuk bespreek, is er altijd een mega belangrijk stukje voor mij. En dat gaat over dit, de afvalberg die we achterlaten eh, als we gebruik maken van heel veel hardware. Die afvalberg heeft een naam. Alle elektronica die dat wij verslijten en die dat we weggooien, komt bij ons in het containerpark terecht. We betalen daar een recupel bijdrage op om die te verwerken, om die af te breken, om die in verschillende goede componenten te gaan opdelen. Dat heeft een naam. Al dat afval, afval in het Engels is waste, en alle elektronisch afval, je kent het misschien van e-mail, elektronische mail, we zetten daar een e voor met een streepje tussen. Dus e-waste is electronic, of electronic waste, elektronisch afval. Dus de afvalberg die we achterlaten met alle elektronische apparaten, die we om de zoveel jaar wel weer hernieuwen, die wordt groter en groter. Ik ga dadelijk een opzoekopdracht doen. Ik zal het misschien nu al eens eventjes proberen te doen. Kijken of ik even uit die presentatie kan. Als je in Google e-waste gaat ingeven. Zo. En je drukt op afbeeldingen. Dan ga je heel veel afbeeldingen van bergen met afval krijgen. Je gaat ook heel vaak zien dat er... Ergens op zo'n foto wel een kind te zien is, dat uh, in die afvalberg staat. Hier zie je kinderen tussen, uh, tussen dat afval werken en leven. Um, het is eigenlijk heel triest, hè? Je ziet hier weer zo'n foto van zo'n kindje. Ik weet niet of ik dat duidelijker kan tonen. Voilà. Dus hier staat weer, ja, heel vaak Afrikaan of mensen van, uh, vanuit Azië. Um, die we achterlaten op zo'n afvalberg, Het is eigenlijk een heel triest verhaal. Ik vind dat een heel belangrijk stukje. Wij zijn gezegend met in dit kleine België-landje geboren te zijn. Um, maar eigenlijk was de kans veel groter dat we in een sloppenwijk van India geboren werden en daar worden er veel meer geboren. Dus de kans dat we daar terecht kwamen was eigenlijk veel groter dan hier in dit Belgenland. Wij hebben het geluk van iedere keer als er een nieuwe iPhone komt of een nieuwe Playstation komt, dat we die weer willen hebben. En wat doen we met onze oude spulletjes? Heel vaak geef je die door aan papa en mama. Uh, maar voor een PlayStation is dat natuurlijk alweer minder. Die eindigt vaak in de kast of een gsm met zijn lader eindigt in, uh, in de lade. En die laten we dan na een aantal jaren liggen totdat we die uiteindelijk op het containerpark gooien. Op het containerpark betalen we er eigenlijk een bijdrage voor. Of op die toestellen hebben we een bijdrage betaald om die te recycleren. Maar dat doen we niet in België. Hè? Daar uh, willen we onze handen niet aan vuil maken. We willen wel al die onderdelen die erin zitten herbruiken, want die zijn kostbaar. Uh, daar zit goud in, daar zitten edelmetalen in, kobalt. Uh, die stoffen hebben we eigenlijk nodig. Dus die willen we terug uit de gsm's krijgen. Of uit de computers krijgen, uit de laptops krijgen. Maar we willen er het werk niet in stoppen. Dus wat doen we? Al ons afval verzamelen een containerpark. Die worden verzameld in grote magazijnen. In haven Antwerpen, daar duwen we dat op een grote boot. We varen met die boot naar plaatsen als bijvoorbeeld Afrika. En daar gooien we die ja, containers leeg eigenlijk op het strand. En dan zeggen we tegen de lokale bevolking... Ruim het maar op. Doe er maar iets mee. En als je er hard aan gewerkt hebt, dan koop het voor een appel en een ei, -ei terug. Zo doen wij dat. dat eigenlijk, zo doet de westerse maatschappij dat. Hè. Dus niet alleen wij in België uiteraard. Ik zal nog eens een foto zoeken. Want wat probeert Google ook een beetje te ver, ja, verbergen, maar dat doen ze allemaal. Probeer te verbergen dat er heel vaak kinderarbeid uh, mee te pas gaat. En dus als je hier children ingeeft, e waste children, dan gaat je zien dat er heel vaak kindjes um, ja, op foto's staan. Er zijn een aantal bekende foto's van, van bekende kindjes, bijvoorbeeld dit kindje. Wacht, een... heb ik die foto nu niet in het groter. Uh, als ik dat zo eens een keertje probeer te tonen. Nee, het is niet meer, uh, niet meer super duidelijk zichtbaar. Het is een heel lief, ja, mooi kindje. Dat heel veel handjes heeft. Ik weet niet of dat bij jullie zichtbaar is. Wel um, beroemde foto van een kindje dat lijkt te spelen, maar het kindje is niet aan het spelen. Het kindje is eigenlijk aan het werk, want het moet de hele dag... Je ziet uh, tussen kabeltjes zitten... Want kabeltjes zitten bij ons, ja natuurlijk. Ik heb hier mijn, mijn hoofdtelefoon. Een kabeltje is afgeschermd. Hè? Want eigenlijk zit in de rubber of in de plastiek een geleider, vaak een koperen kabel. Die willen we hebben, die geleider, maar die plastiek moet er ronduit. Dus je kan beginnen peuteren om dat allemaal los te doen. Of je zet een kindje aan het werk, eh, dat met een mesje. Dit kind had een Stanley mes, dat sneed dan alle kabeltjes open. Moest de koper eruit halen aan één kant. Je ziet ook die bergen: koper aan één kant en afval aan de andere kant. En dat kind, ook al lijkt dat nu hier te zitten, je ziet hoe droevig dat het is, um, dat is dus aan het werk. Nee, dat was aan het werk, want dit kindje is er helaas niet meer, dat is ondertussen gestorven. Um, dus dat is een beetje triestig. Dat is heel triestig eigenlijk. Hè? Um, waarom kinderen, of waarom staan hier heel vaak kinderen op de foto's? Dat heeft natuurlijk een aantal voordelen, en kinderen aan het werk zetten heeft als voordeel. Dat ze heel gemakkelijk vervangbaar zijn. Dus als je ze beu bent, pak je een nieuw kind, want er lopen er daar genoeg van rond. Zal deze ook nog eens even proberen te tonen. Voilà, die jongeren staan er ook tussen. Je ziet hoe Erbarmelijke omstandigheden er dat die rondlopen. Je ziet ook overal wolkjes achter. Uh, daar ga ik ook iets over zeggen. Maar waarom kinderen? Um, kinderen zijn dus één, gemakkelijk vervangbaar. Twee, als kinderen niet luisteren, dan geef je ze een pak slaag. En dan luisteren ze de volgende keer wel. Hè. Een volwassen man kunt je een moeilijke pak slaag geven. Maar kindjes die kunnen een pak slaag krijgen van hun werkgever of van thuis, als ze niet hard genoeg gewerkt hebben. En zal vandaag moeten er opnieuw tegenaan. Nog een voordeel van kinderarbeid is dat je die zeer weinig moet betalen. Kindjes, die krijgen het absolute minimumloon. Deze kinderen werken voor 1 euro of minder per dag. Dat is eigenlijk heel triest. Ik, ik wil het ook even hebben over de brandjes. Dus als je dit gaat opzoeken, je tikt bijvoorbeeld Fire in, ik geef het nu een Engels in, maar je gaat heel vaak. Ik zal maar een paar openen. Hier zie je nog een jongen zelfs spelen, denk ik. Dus die jongen loopt hier rond het vuur. Ik hoop dat jullie die foto's goed zien hebben. Hier is die. Want wat is een techniek natuurlijk om op een andere manier het ijzer of de metalen te scheiden van de plastiek? Dat is door de plastiek te verbranden... Voor de jongens die dat ooit gedaan hebben, die weten wat een vieze geur dat daar van, vandaan komt. Dat is natuurlijk giftig. Je ziet dat aan de wolken die hier opstijgen. Dat is hartstikke giftig. Je ziet hoe weinig bomen dat er in de, in de buurt zijn. Al die metalen, uh, Al die, die, die, die stoffen... Er zitten bijvoorbeeld overal batterijtjes in. Die worden er niet eerst uitgehaald, maar zo'n batterijtje verbrandt. Daar komen alle giftige stoffen die erin zitten, die komen vrij, die trekken in de grond, die komen in hun drinkwater. En heel vaak krijgen dan daar ook nog kinderen die geboren worden met misvormingen, uh, ja, een probleem met hun gewrichten. Eigenlijk is het daar heel erg triest om daar te wonen en dit als ja, job te hebben. Hè. Uh. Dus hier zitten grote mensen die, die aan het verbranden zijn. Hier nog iemand die, je ziet dat ook, dus ik weet niet of ik die foto wat groter kan tonen. je ziet ook die, die man heeft geen beschermende kleding, die heeft geen mondmasker aan, die heeft geen, geen zuurstof bij. Die... Ja, eigenlijk heel onbeschermd. En dit is wat dat wij, je ziet van boven een televisietoestel liggen, dit is wat wij met ons afval doen. En we dumpen het naar daar. We zeggen, jij moet dat in orde maken, jij moet het, het edelmetaal en alle goede producten scheiden van de slechte producten. En we doen wat ze gedaan hebben, dan gaan we terug naartoe en dan kopen we dat heel goedkoop terug op. Dat verwerken we opnieuw in onze gsm's. En Apple doet dat en Samsung doet dat en Sony doet dat die doen dat allemaal. En die verkopen hem nu terug opnieuw, voor veel geld natuurlijk. Dus, ik vind dat een heel triestig gedoe. Denk er volgende keer aan als je een nieuwe gsm koopt, wat je met die oude kan doen. Misschien kan je hem nog herbruiken of aan een nichtje geven of zo. Maar we denken eraan, we moeten dat zo weinig mogelijk, eh, zo weinig mogelijk afval blijven creëren. Want dat is eh, een heel triestig hoofdstukje. We zijn eigenlijk de wereld daarmee om zeep aan het helpen. En dat is niet alleen in Afrika, maar dat is in Azië. Zo. En alle lo lage loonlanden uiteraard zijn slachtoffer van onze vervuilingen. Dus denk er nog een keertje aan. Ik ben niet beter dan de rest. Ook ik heb regelmatig een nieuwe gsm. Ik probeer die oude ook binnen te brengen, want we zijn dan goed bezig. Want die wordt gerecycleerd. Maar je weet dus nu, dat recycleren heeft... Ja, een hoge menselijke tol eigenlijk. Oké, okay, even terug naar onze presentatie. Als je meer, af, uh, meer informatie wil weten, hierboven heb ik een link geplaatst: Hard and Software. Als je die opent, dan kom je op een uh, YouTube-link YouTube terecht. En die gaat je meer informatie vertellen over Hard en Software. Ik ga even verder. Ik had het er juist al even over. PC's. En PC staat voor Personal Computer, betekent één gebruiker per apparaat. Dit zijn een aantal voorbeeldjes daarvan. De eerste twee, die komen normaal gezien, zijn wat we noemen desktops. Waarom noem ik een desktop een desktop? Omdat die on top of my desk ligt, bovenop mijn bureau. Dus je ziet een, een plat model, en je ziet ook een rechtopstaand model. Een rechtopstaand model wordt af en toe ook wel tower model genoemd, omdat die rechtop staat. Dus dit zijn desktops, jullie kennen dat wel van op school, uh, minder en minder verkocht. De echte gamers durven nog wel aan zijn laptop of technisch tekenaars, euh, sorry, een desktop te kopen. Omdat je gemakkelijk onderdelen kan vervangen. Hè, of relatief gemakkelijk. Je kan die open doen, je kan die zelf opschroeven, een onderdeeltje vervangen. En zijn vaak ook erg krachtig, maar ja, kan ze natuurlijk niet mee gaan verplaatsen. Hè. Een oplossing voor het verplaatsprobleem is er gekomen met de komst van de laptops. We zeggen laptop, want het is on top of your lap, boven op je schoot. Daar komt dit van, dus het mooie Nederlands is eigenlijk het schootcomputer. Dat is een beetje een gek woord. Um, maar de officiële naam voor een laptop, we zeggen allemaal laptop, sommigen zeggen laptop, uh, is Notebook. N-O-T-E-B-O-O-K. Notebook. Waarom? Het eerste digitale boek om notities op te maken. Handig om mee te nemen, draagbaar, je weet dat zelf ook. Um, ja, snelle evolutie wel in, hè. Dus uh, snel, betere schermen, betere batterijen enzovoort. Dus een laptop van een jaar of drie, vier jaar oud, die wil je al stilletjes aan gaan vervangen. Um, maar wel een draagbaar toestel. Zeer moeilijk om onderdelen te vervangen. Af en toe iets bijsteken gaat wel, maar vervangen gaat niet zo goed. Een opvolger van de laptops, omdat heel veel mensen meer en meer het toestel alleen gebruiken om te surfen, was dit. Sommigen noemen het een mini-laptop, maar eigenlijk is het een netboek. Want hij diende om te surfen op het net. Veel draagbaarder, nog een betere batterijduur. Maar eigenlijk bij lange niet krachtig genoeg om die laptops te gaan vervangen. Het is eigenlijk ook een beetje een flop geweest... Um, nu, in de klas laat ik zo een toestelletje zien. En als ik dat dan toeklap, dan zie je net aan de afmetingen dat die net zo groot is als een iPad. En dus de opvolgers van de netbooks zijn eigenlijk de iPad-toestelletjes, de tablet-toestellen geweest. Maar Steve Jobs is de eerste die dat zo echt vercommercialiseerd heeft. Uh, want een iPad doet net hetzelfde, maar zorgt ervoor dat je geen toetsenbord meer nodig hebt. Alles is touch. Nu jullie kennen de iPads beter dan de X kennen. Een ander voorbeeldje van een soort laptop is een Ultrabook. Een ultraboek was een laptop of een notebook die ultra dun, ultra snel, ultra krachtig gemaakt was. Um, we hebben dat zien komen met de eerste MacBook Air's, um, eerste toestelletjes zonder dat er een CD-ROM of DVD-lasertje in paste of een Blu-ray-laser in paste. Dus super dun, super krachtig, meestal ook super duur. Um, ja, ook weer vervangers eigenlijk van de laptop hè, die erbij komen. Dit kennen jullie allemaal, hoef ik niet aan jullie uit te leggen. Een smartphone. Wel opletten, iedereen zegt daar nog wel een gsm of een telefoon tegen, maar een smartphone kan natuurlijk veel meer. Dan alleen maar bellen, je gebruikt hem ook vaak. Niet meer echt voor te bellen, maar voor alle andere dingen gebruiken we ze tegenwoordig. Goed opletten, er zijn eigenlijk drie ecosystemen, drie werelden in, waarbij dat één wereld eigenlijk aan het afsterven is. Dus je mag hem er al niet meer helemaal bij rekenen. Iedereen kent de Apple toesteltjes. Dus dat is de Apple-wereld, de Mac-wereld, maar ook de iOS-wereld. Uh, dus je hebt de Apple-wereld. Alles wat niet van Apple is en toch smartphone is, tegenwoordig, draait wel op Android. Uh, Android is het alternatieve besturingssysteem, gebruikt door Samsung, Huawei, Xiaomi, Sony, LG. Uh, allerhande toestelletjes. Uh, een gratis besturingssysteem. En daarom zijn die toestellen soms ook wat goedkoper, of vaak goedkoper. Uh, dus je hebt Apple... Je hebt Android. En eigenlijk heb je de Windows-wereld nog, maar die is zo aan het verkleinen. Um, dus dat we daar eigenlijk niet meer veel sprake uh, rond hebben. Nou, rond die In de tablet-wereld heb je net hetzelfde. Durf dit geen iPad te noemen, want dit is van het merk Asus, een voorbeeldje. Al die toestellen zijn wel tablets, um, maar ook daar heb je die drie verschillen in. Hè. Je hebt de, de Apple-wereld, je hebt een Microsoft-wereld met een Microsoft Surface. Ja, de de Apple-wereld zijn, dat zijn alle iPads natuurlijk. En dan heb je ook nog de Android-tablets, die zijn er natuurlijk ook. Dit is nu van het merk Asus, maar er zijn er van Samsung enzovoort. Dus ook daar zijn weer drie ecosystemen. Eens dus even kijken: een opvolger of een ja, vervanger voor de laptops die we op onze school gebruiken, zijn de Chromebooks die eraan gekomen zijn. Dus toestelletjes met Chrome OS op, dus geen echte Windows op, geen Apple OS op staan. Uh, toestelletjes met een. Ja, een browser als besturingssysteem, want jullie kennen allemaal Google Chrome, de browser om te surfen van Google. Um, en het besturingssysteem dat op deze toestellen staat is Chrome OS. En werkt dus eigenlijk ja, voor 90% in de cloud. Bestanden die je opslaat staan, wel als je ze downloadt, maar bestanden waar je mee werkt staan meestal op je Google Drive. Uh, nog een voordeel aan deze toestelletjes, vaak zijn ze flip, ze Touch. Je kan er de Google Play apps op installeren. Ook, uh, ook interessant. Hè? Dus, dus touch apps op gaan gebruiken. En zo'n toestelje is vrij gemakkelijk vervangbaar. Hè? Dus als het stuk gaat, je legt het aan de kant, je pakt een nieuwe Chromebook, je logt daarin met je Google account en alles is gesynchroniseerd. Uh, lange batterijduur heeft dus een aantal grote voordelen. Hè? Nadelen voor de gamers bijvoorbeeld, daar draaien ze goed als dus geen echte games op. Uh, dus het is geen, geen topvervanger. Hè? Een nieuwe techniek, of een relatief nieuwe techniek, is de VR-bril of de VR-omgeving. Dus, virtual reality is helemaal aan het opkomen, zeker met de nieuwe game-toestellen. De Oculus Quest 2 is juist uitgekomen. Een betaalbaar toestel voor onder de 400 euro, waar het gaming echt wel ja, leuk wordt. Niet alleen in de gaming-industrie, uiteraard, maar ook medische industrie en wetenschappelijke industrie wordt VR meer en meer gebruikt. Het zal voor jullie niet nieuw zijn. Dit is geen VR, maar een AR-bril, of AR. AR staat voor Augmented Reality, verhoogde realiteit. Dus dit was Google Glass, waarin dat je digitale werelden bovenop bestaande werelden kon leggen. Uh, toestelletje is een tijdje uit productie geweest, is wel terug opgestart. Um, misschien wel iets voor in de toekomst, alhoewel dat ze nu proberen die bril om te bouwen tot lenzen, waarin dat je Augmented Reality krijgt. Dus uh, we zijn nog niet meer zo ver af... Van morgens een lensje inzetten. En dat wordt jouw smartphone eigenlijk. Hè. Daar zit een of andere gps-tracker toestand in. Uh, die zal je nog wel bij je moeten hebben. Maar je zou dan je e-mails kunnen lezen in een schermpje. Dat komt met dit toestel ook al. Hè. Uh, de, de spraak gestuurd. Dus. Maar het was een beetje dom om met een bril rond te lopen als je geen brildrager bent. Dus dat, uh, dat bestaat al. Hè. Dit kennen jullie uiteraard ook. Hè. Dit noemen we. Goed opletten. Er staat links iets anders dan rechts. Aan de linkerkant staan de smartwatches, dus een Apple smartwatch bijvoorbeeld. Uh, een slim horloge, aan de rechterkant staan de activity trackers. Dus eigenlijk, de... aan de linkerkant kan je nog veel meer, kan je apps gaan openen, zit soms ook GPS in, zit soms ook al uh, aan de rechterkant. Maar aan de linkerkant heb je echt een volwaardig horloge uitgebouwd, uh, als digitaal horloge en, aan, de, sorry, aan de linkerkant. En aan de rechterkant heb je alle toestelletjes gelijk, ja ik heb ook zo'n toestelletje eh, dat dan vooral een veredelde stappenteller met een klok is. Eh, en gezondheidstoestanden meten. Dit is wat eraan zit te komen. Eh, misschien niet dit jaar of volgend jaar, maar eh, de robotisering neemt heel snel toe. En eh, een nieuwe trend daarin is AI. Dat is hetgene dat je in je ook moet gaan noteren. AI staat voor artificiële intelligentie. De techniek waarbij de robots eigenlijk slimmer worden en zelf gaan kunnen bijleren. Het verschil met een robot in een fabriek die voorgeprogrammeerd is om een aantal stappen te doen. Bij AI zeg je tegen de robot: zorg dat het pakje van daar naar daar geraakt en hij of zij moet het zelf dan de weg gaan zoeken die het pakje het beste gaat afleggen. Er is nog een nieuwe ja, trend daarin en die heet AGI of Artificial General Intelligence. En daar wordt van gezegd, van ja, dat is eigenlijk de techniek waar we naartoe aan het werken zijn. Robots die, die zelf meerdere verschillende dingen gaan kunnen leren. Dus een robot die zou gaan leren om te metsen, zou je na een tijdje kunnen van gaan zeggen, in plaats van te metsen, moet jij nu een timmerman worden en die zou zichzelf kunnen gaan bijleren. Dus dat is eigenlijk de techniek waar we naartoe aan het gaan zijn. Dat waren eigenlijk allemaal PC's. Nu even iets anders. Er bestaan ook computers die gebruikt worden door meerdere... Honderden, duizenden, sorry, mensen tegelijk. Een van die technieken zijn mainframes. Wij komen dat minder en minder tegen, maar in de banksector en de beurssector zit dat nog altijd. Ik krijg een berichtje binnen. Een mainframe was een supergrote computer. Je ziet hem aan de rechterkant. Dat is één toestel. Daar zijn mensen op dit moment aan het werk. Met dit toestel zijn duizenden mensen tegelijk verbonden, of kunnen tot duizenden mensen tegelijk verbonden zijn. Waarom is dat interessant? Stel dat je duizend mensen wil gaan, gaan werkgeven en die moeten allemaal Word hebben of PowerPoint, ik zeg ze maar ergens iets, dan moet je dat in principe duizend keer gaan installeren. Met zo'n mainframe werd het andersom gedaan. Je gaat één keer Word installeren of PowerPoint. Het zijn nu wel andere programma's, maar het is wel hetzelfde systeem. En je gaat gewoon tegen die duizend mensen zeggen, maak een verbinding met die Word of die PowerPoint en die konden allemaal daarmee werken. Als je dan een nieuwe PowerPoint nodig had, dan moest je één nieuwe installeren op die mainframe. En dan kunnen duizend mensen met die nieuwe versies werken. Uh, heel knappe techniek ook. Uh, hier kan aan gewerkt worden, terwijl dat het toestel aanstaat. Maar minder en minder door ons gebruikt. Hè. Wat gebruiken we wel? Dat zijn eigenlijk de kleinere versies daar daarvan. Uh, we noemen dat servers, of mini-computers noemen we dat tegenwoordig. Hè. Gamers kennen dat wel, hè. daarom heb ik die foto er links bij gezet. Gamers moeten inloggen op de server. Fortnite spelen met honderd mensen. Ah, wel, je gaat allemaal op dezelfde Fortnite-server en je bent met honderden tegelijk aan het spelen. Uh, dat is ook wat we in de school doen. Hè. In de school hebben we ook servers staan, waar we met z'n allen op inloggen. Als jullie ctrl alt drukken, dan loggen jullie in op zo'n één van die servers die daar staat uh, Dus dat is een kleinere omgeving. Hè. Dus met meerdere mensen, op één toestel, maar niet in de duizenden gaan we daarin werken. Dit is het, ja, het grootste dat je eigenlijk in computertermen kan gaan, gaan denken. Dit is een supercomputer. Uh, en ik hoop dat voor jullie de foto duidelijk is. De, de hele vloer is één computer. Dus in principe hangt er maar één toetsenbord en muis aan vast. Dus al die rijen samen... zijn één computer. Um, Zo'n supercomputers kosten heel erg veel geld. Vaak gewoon gekocht door een land of universiteiten samen... Uh, en er worden soms ja, gewoon uren op gehuurd. Hè. Net zoals dat je een luxe wagen zou kunnen gaan huren voor een aantal uur, kan je ook uh, een supercomputer huren. Heel vaak gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hè. Stel dat je bijvoorbeeld uh, een medicijn tegen kanker hebt. Heel vroeger deden we foute dingen. Hè. Dan pakten we honderd konijntjes, die gaven eerst allemaal kanker. En dan gingen we onze medicijntjes daarop inspuiten. En de ja, konijntjes die bleven leven, daar gingen we dan opnieuw mee verder testen of ons medicijn werkte. Maar dat doen we natuurlijk minder en minder. Ik zeg niet dat het niet gebeurt, maar het zou eigenlijk niet meer moeten gebeuren. Dus wat proberen we nu? We proberen een volledig 3D-DNA-profiel van zo'n konijn te bouwen uh, in computer. Dan, hè. Dus echt een, een, ja, een wetenschappelijk model, een computermodel. Je analyseert jouw medicijn, alle minuscule stoffen die erin zitten, en je laat de computer eigenlijk berekeningen maken, wat gebeurt er met je stoffen als die, uh, die medicijnen zich verspreiden over al je cellen in je lichaam, en al je uh, bloedbanen, enzovoort. Dus in plaats van dat we dat op, op duizenden konijntjes en duizenden dieren gaan blijven testen, apen, enzovoort, doen we dat nu in computermodellen. Daar heb je heel veel computerkracht voor nodig, maar het moet allemaal berekend worden. Als je dat op een gewone computer zou doen, dat zou... Ja, Dagen, weken, maanden, jaren, duizenden jaren duren. Dus hebben ze nu toestellen gemaakt die eigenlijk duizenden computers in elkaar bevatten. Dus als je linksboven kijkt, deze kan 93 petaflops doen. Het zijn eigenlijk 10 miljoen computers in elkaar geduwd. Wat is, uh, wat is een flop? Dat is eigenlijk een, uh, een zwevende, zet een zwevende comma-bewerking per seconde. Een zwevende komma bewerking dus dat betekent een voorbeeldje vandaar. 7.450,3 maal 651,7. Dat is één zwevende rekening. Dat is er eentje. Hè? Dat is voor ons al zeer moeilijk om uit te rekenen. Dat krijgt jij niet klaar, denk ik. Zonder rekenmachine. Maar deze computer, die Jaguar, dat is nu geen een heel recente, maar wel een vrij recente, die doet er, en dan zie je dat, 93 petaflops, en wat wil dat zeggen, dat ziet je rechtsonder, 93 miljoen maal miljard, Berekeningen per seconde. Dus iedere seconde doet hier 93... 93 is al veel, hè. Malen miljoen, malen miljard. Op één seconde tijd. Zo snel zijn die computers geworden tegenwoordig. Stel dat je diezelfde berekeningen zo één berekening per seconde zou doen, dan zou die telling hier, je ziet het helemaal rechtsonder staan, wat is het 2,9 miljard jaar duren. Hè? Dat je dezelfde berekening zou doen als wat deze op 1 seconde kan doen. Als je dat zou door een toestel laten doen, dat maar 1 berekening per seconde zou doen, dan zou dat 2,9, bijna 3 miljard jaar duren. Ik verbruik heel veel stroom. Je ziet zelfs hier bovenop dit toestel staan allemaal zonnepaneeltjes. Beetje gek, hè, want dat ding staat binnen. Maar omdat er licht aan is, kunnen ze alle stroom weer recupereren, en dan zie je dat, dat ze daar heel veel stroom voor nodig hebben. Dus dit zijn supercomputers. Zeer duur ook. Ik denk dat het uh, 4.000 dollar ongeveer per uur is om erop te werken. Dus dat kost wel wat. Hè? Nu, een van die dingen die als alternatief kunnen gebruikt worden, is uh, cloud computing, of distributed computing. Waarbij dat je andere computers die op het internet aangesloten zijn, of een aantal daarvan gaat proberen te gebruiken op het moment dat die niet gebruikt worden. Dus stel dat jij in je computer zit, je bent aan gamen, en ze roepen je om te komen eten, dan zet je hem op stop of op pauze. Ten tijd dat je niet kent, kun je je computer verhuren of geven aan een project. Bijvoorbeeld BOINC. Dat is zo'n project? Dan kun je wetenschappelijk onderzoek doen. Dus die zoeken, uh, ik denk dat je dat hier ziet, hè. die doen testjes. Hoe, uh, ja, hoe moeten we het milieu uh, beter gaan beheren om geen, geen klimaatramp uh, te veroorzaken? Hoe kunnen we onderzoek naar de ruimte doen? Uwe computer kan daarin helpen. Op dit moment zag je dat er toen 348.000 computers tegelijk berekeningen aan het doen waren. Um, hoe werkt dat eigenlijk? Een universiteit heeft een probleem. Je zegt van, we hebben, hebben 100.000 computers nodig om dat te berekenen. Als je die software op je computer hebt, en die valt in een soort slaapstand in je computer, je zit die niet aan het gebruiken, dan krijgt die zo'n beetje informatie van, van die, die universiteit bijvoorbeeld. Die gaat dat beginnen uitrekenen, en als je dan weer terug tegen een muis duwt om terug te gaan werken, dan zegt die, oké, okay, nu zal ik stoppen. En alles wat hij berekend heeft, stuurt hij terug naar de universiteit. En zo heeft de universiteit heel snel van 100.000 computers toch de berekeningen gehad. En moet het in principe uh, niet meer betaald worden. Hè. Ik heb meegedaan aan zo'n project en dat heet ClimateProtection.net aan de rechterkant. Dus dat kun je je computer laten gebruiken. Hè. Een beetje afgekeken, daarom staat het logo erbij van het Netflix-principe. Van alles delen met elkaar. Mijn nieuwtjes, die vijf jaar geleden begonnen zijn, zijn al lang niet zo nieuw meer. Hè. Google Glass was toen heel hip en nieuw. Uh, als je er eens een filmpje van kijkt, zijn toen al revolutionair. Uh, smartwatches, helemaal niet meer nieuw. Uh, jullie weten dat misschien toch niet te veel gebruiken tijdens examens bij ons op school. De activity trackers, helemaal ingeburgerd ondertussen. Dit is er nog niet, ja het is er wel, maar uh, niet gangbaar bij ons. Dus bediening van je smartphone... Uh, of dat nu muziek is of iets anders, van in je kleding. En dat kan ondertussen ook al. Dit was ook een, uh, een leuk project, een slimme kledij. Uh, dus kledij die voelt wat dat jouw lichaam nodig heeft. Hè. Als je een dame bent die het warrapper koud heeft, dan gaat deze kleding voelen dat jij koud krijgt. En die gaat dat analyseren en die gaat die vezels een beetje samentrekken. Waardoor de kleding een beetje vaster komt te zitten. En je die sneller warm krijgt. Anderom werkt net hetzelfde. Dan krijg je te warm, dan gaat die wat open. Uh, dus slimme kleding, dat komt er eigenlijk ook aan. Hè. Holografische uh, uh, toepassingen, zoals een holografisch toetsenbord, infrarood toetsenbord is dit, uh, ook niet zo nieuw meer, hè. In, in China zie je genoeg mensen daarmee rondlopen. Virtual reality, in zijn verschillende uh, brilletjes die je hier ziet staan, links boven Google Cardboard, kost je niks, denk 5 euro, uh, karton om te plooien, je gsm erin steken en je hebt een virtual reality bril. Auto's van de toekomst, jullie ook niet onbekend. Hè? Dus we leven er eigenlijk middenin. Teslas die beginnen zichzelf te parkeren. Um, slimme Teslas ook. Die weten wanneer dat ze stroom van het stroomnet moeten nemen. Uh, dit is een concept ooit geweest van Mercedes. Want je ziet dat auto's helemaal herdacht worden. En waarom moet je nog met vieren achter elkaar, allee, twee en twee met het gezicht in dezelfde richting als die auto toch gaat sturen. Dus dit, is, ja, dit zijn wel die nieuwe concepten die eraan gaan komen. Hè. Het is dus helemaal niet meer nieuw, hè? Uh, Amazon Echo en de Google Home. Slimme speakers die afluisteren in je living uh, naar alles wat dat je zegt. Niks nieuws meer aan eigenlijk. Hè? Heel leuk om het weer aan te vragen of zet een kookwekker voor vijf minuten. Maar veel verder gaan de technieken niet. Hè? Ook niet meer zo nieuw, dus uh, microrobots of nanobots eigenlijk. Hè. Nanobots die kunnen geïnjecteerd worden in je lichaam en op een bepaalde locatie gestuurd kunnen worden om daar medicatie vrij te, te laten. En zitten van die kleine luikjes in met geconcentreerd medicijn. Dus als, ja, wie weet is dat zo? Als je binnen 10 jaar een probleem hebt dat de dokter zegt, ah, ik pak de nanobots... Je zegt: ik heb iets aan mijn achillespees, ja, spuitje in de arm, en die robotjes worden geprogrammeerd om naar daar te gaan en daar de juiste medicatie los te laten, niet meer zo nieuw. Um, plooibare telefoons, ook niet meer zo nieuw, ook die zijn ondertussen uh, ja, op de markt te krijgen zelfs. Ik ben er geen heel grote voorstander van, maar binnen vijf jaar zeggen we dat misschien dat dat heel normaal is, hè. zo snel gaat dat. NFC-chips die ingeplant worden, dus NFC staat voor Near Field Communication, jullie kennen dat al. Hè. GSM's die zo tegen elkaar gehouden kunnen worden, of kort bij elkaar kunnen uh, gehouden worden, en dan al gegevensoverdracht hebben. Contactloos betalen, dat werkt daar uh, op die systemen ook mee. Dat is een projectje dat ik ooit besproken heb toen ik nog jong was, dus dat is al heel oud. Uh, een discotheek die bijvoorbeeld zei in plaats van dat mensen met geld moeten betalen laten we ze een chipje inplanten daar kunnen ze credits op zetten en met die credits kon je dan gewoon betalen Dus als je zei, drie cola's en een limonade dan scande die meneer je hand en dan kreeg jij je drankscanning dat van je saldo af uh, heel goed geweest tegen de overvallers hè. mensen die s'nachts niet meer overvallen werden op straat omdat ze toch geen geld meer echt bij hadden dus dat is eigenlijk een, een, ja, een bekende techniek ik ben de naam kwijt van deze persoon maar het is geen echte persoon, dit is een AI-nieuwslezer die al gebruikt wordt in een televisiestation uh, in, een televisie in uh, Korea, denk ik. Um, deze nieuwslezer bestaat niet, het is een, gewoon een computermodel, maar die leest het nieuws alsof het een gewone persoon was. Die moet niet geprogrammeerd worden, die is slim genoeg om te zeggen van nu moet je dat nieuws lezen over het weer, dan legt hij daar intonatie en die legt klemtoon. Dus eigenlijk, dat is heel straf, die bestaat niet, die man. Maar die is wel 24 uur op 24, 7 op 7 beschikbaar om het nieuws voor te lezen. Uh, dus nieuwslezers die vervangen worden door ja, slimme robots. Dit is een van de laatste dingetjes die in, uh, ja, in, in Azië eigenlijk heel populair is. Hè? De Gatebox. Jouw persoonlijke assistent. Mannen en of vrouwen die eenzaam zijn in Aziatische landen. Kennen dit systeem. Dat is uh, ja, een, een holografisch poppetje. Een karakter. Dat, uh, dat je gezelschap houdt, hè. Dat is verbonden met jouw digitale wereld. Dus die is, die is ingelogd op uw Instagram en uw WhatsApp en uw e-mail. Die kent u dus, hè. Net zie je u beter en beter kent. Deze kent u, die weet wat uw behoeften zijn. En ja, er zijn dus een aantal mannen die daar gaan werken. Die werken twaalf uur per dag, komen dan s'avonds thuis. Geen vrouw en kinderen, hè. Ja. Vaak is dat daar zo. En dan is dit het poppetje dat u begroet. En zegt van, heb je een moeilijke dag gehad? Maar die weet hoe moeilijk dat uw dag geweest is. Want die heeft u een digitale agenda gezien. En dan vraagt hij u van, hoe was uw vergadering met uw baas? En dan kun je uw verhaal doen. En dan zegt hij, morgen moet u dat allemaal niet aantrekken. Morgen is een nieuwe dag. En volgende week mogen naar de kapper gaan. En dan gaat je weer voetballen. Dus ja, dit is de digitale assistente. Ik denk dat ik die ook wel even... Even kijken. Want dat is toch de laatste... Ik had, die, uh, ik, had, ik had een, een nieuw filmpje daarvan opgezocht. Ik zal de link uh, ook aan jullie, jullie bezorgen. Hè. Maar er is dus een nieuwe versie in 2020 vrijgekomen. Dus je ziet hier, ja, daar, voilà. Dus dit poppetje drinkt een glaasje wijn mee met zijn baas. Of uh, met zijn partner, wordt dat soms daar gezegd. Er is zelfs één iemand die er heeft mee willen trouwen. en weet ik zelfs niet of het gelukt is. Maar zo ver gaan we dus. Hè. Dus in plaats van een echte vriendin, een digitale vriendin, die... Je kan aankleden wat je wil, die van haarkleur kan veranderen. Maar naar die wereld zijn we aan toe gaan. Dus dit waren allemaal soorten computers die we op dit moment hebben. Dus nu is het aan jou voor de invulbundel af te werken. Succes!